Goedenavond, hartelijk welkom. Vanavond opnieuw een persconferentie in het kader van de coronacrisis. De ministers Wiebes, Hoekstra en Koolmees zullen een korte toelichting geven. Uh, na hun toelichting is er uiteraard ruimte voor u om vragen te stellen. Ik geef het woord als eerste aan minister Wiebes. Ja, geachte aanwezigen en ook beste ondernemers die meekijken. Kijk, in deze coronacrisis is volksgezondheid de eerste zorg. Daarom hebben we heel vergaande maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te beheersen, maar die hebben een grote impact op de economie. En in alle, allerlei sectoren valt de omzet helemaal stil. En als gevolg daarvan hebben ook andere sectoren in onze economie uh, te lijden. En onze inzet is om de economische gevolgen te beperken en primair te zorgen dat mensen hun baan behouden, hun inkomen uh, behouden en dat de bedrijvigheid overeind blijft. Uh, en om dat vertrouwen te geven, hebben wij de afgelopen week gewerkt... ...aan een omvangrijk noodpakket voor banen en economie. Uh, initieel ter overbrugging van de eerstkomende drie maanden. En voor dat pakket trekken we vele miljarden euro's uit. En dat pakket gaat over alle groepen in de samenleving. Dat gaat over werknemers, dat gaat over grote bedrijven... ...dat gaat over kleine bedrijven, gaat ook over zzp'ers... ...ik heb gemerkt dat ik mij over zzp'ers laatst onhandig heb uitgedrukt... ...laat ik helder zijn om misverstanden te voorkomen... ...ook voor zzp'ers is dat pakket bedoeld. En we lopen zo door die maatregelen heen, uh, maar dat pakket staat nooit stil. We passen dingen aan, we voegen dingen toe... Uh, ...we lopen tegen problemen aan, die lossen we weer op. Uh, er zullen ook vragen zijn waar nu geen antwoord op is, uh, waar we nog mee werken... ...maar we blijven alert en we doen wat nodig is. En daarom houden we ook in al die sectoren, uh, alle sectoren voortdurend in de gaten. We staan in nauw contact met die brancheverenigingen... Uh, ...werkgevers, werknemers en allerlei individuele bedrijven. We weten wat er speelt en wat er nodig is. Nou zitten er in dat pakket twee typen maatregelen en die versterken elkaar. Het eerste type maatregelen zijn steunmaatregelen. Dus daarmee compenseert de overheid het wegvallen van omzet. Bijvoorbeeld door loonkosten voor een belangrijk deel te vergoeden. De overheid neemt kosten over. En dat helpt om die medewerkers ook in dienst te houden. En dat helpt ook om de continuïteit van die bedrijven te waarborgen. Nou, we zijn hard aan het werk om die maatregelen zo snel mogelijk. ...beschikbaar te hebben, maar dat zal niet allemaal van vandaag of morgen kunnen. En daarom hebben we ook voor de korte termijn een tweede type maatregelen... ...dat zijn de liquiditeitsmaatregelen. Dat is uh, om vanuit de overheid garanties te bieden voor overbruggingskredieten. Bijvoorbeeld uitstel van belastingbetaling is daarvoor een hele krachtige... ...zodat gezonde ondernemingen deze periode doorkomen. Dat zijn de twee type maatregelen die elkaar onderling versterken. Nou, vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat... Uh, ...hebben de staatssecretaris Keizer en ik gewerkt aan de volgende maatregelen. Ten eerste een noodloket. Uh, dat is een compensatieregeling voor de direct hard getroffen sectoren. Lees de bedrijven, MKB, wat eigenlijk als gevolg van deze maatregelen... ...de komende tijd de deuren dichthoudt. Eet- en drinkgelegenheden, uh, sommige bedrijven in de culturele sector... Uh, ...evenementen, de reisbranche en op korte termijn uh, biedt dat loket... ...ondernemers een directe, vaste tegemoetkoming van 4.000 euro. Uh, we komen binnenkort met de voorwaarden, met de type bedrijven uh, waarvoor dat geldt... ...en de sectoren die hiervoor in aanmerking komen. En daarnaast hebben we dus ook maatregelen vanuit EZK... ...om uh, ondernemingen in staat te stellen om te overbruggen en krediet aan te vragen. Uh, eerder was al aangekondigd uh, door de staatssecretaris Keizer ...de verruiming van de borgstellingsregeling midden- en kleinbedrijf. Sinds gisteren staat die open uh, en ondernemers moeten zich een hun eigen bank. Ten tweede, ook op dit terrein, de regeling garantie-ondernemingsfinanciering... ...de zogenaamde go-regeling, die wordt ook verruimd... Uh, ...zodat meer organisaties en ook in ruimere mate bankleningen en bankgaranties krijgen... ...en ook hiervoor kunnen ondernemers terecht bij de bank. En specifiek voor kleine bedrijven, daar hadden we de kredietverlener Credits. Uh, die kleinere bedrijven krijgen uitstel van hun aflossingsverplichtingen... ...en krijgen rentekorting op hun lening. En dan ga ik nu naar collega Koolmees. Dank u wel. Dames en heren, we hebben gisteren allemaal... ...de indringende toespraak van onze minister-president gehoord... ...en we zijn doordrongen van wat er op het spel staat. Allereerst natuurlijk de gezondheid van onze bevolking en de houdbaarheid van onze gezondheidszorg. Maar ook, en dat aspect staat hier vandaag centraal, de vitaliteit van onze economie... ...en de banen en inkomens van heel veel mensen. Nu een deel van ons leven is stilgevallen, verkeert een groot deel van de beroepsbevolking... ...in plotselinge onzekerheid over de toekomst van zijn of haar werk. En ook dit aspect treft ons allemaal. Er is ons als kabinet alles aangelegen om de economie en werkend Nederland zo goed mogelijk... ...door deze crisis heen te helpen. En we zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat bedrijven door kunnen... ...en dat mensen hun baan en inkomen behouden. Zoals de minister-president gisteren ook heeft benadrukt... ...wij laten u in deze moeilijke tijden niet in de steek. Van de zeven maatregelen die wij vandaag voorstellen... ...wil ik hier twee toelichten. Mijn beide maatregelen hebben als doel... ...het behoud van banen en werkgelegenheid... ...en de doorbetaling van de salarissen. Ten eerste de regeling voor de werktijdverkorting. U kent deze regeling als een reddingsboei voor bedrijven... ...die tijdelijk minder werk hebben. En de afgelopen weken hebben werkgevers deze regeling massaal weten te vinden. De teller staat inmiddels op 78.000 aanvragen. Voor een regeling die is ontworpen om jaarlijks zo'n 200 bedrijven bij te staan... ...is dat meer dan een recordaantal. En dat leidt onherroepelijk tot problemen in de uitvoering. Neem van mij aan, er is verschrikkelijk hard gewerkt, dag en nacht doorgehaald... ...maar deze groei blijkt voor de uitvoering niet goed houdbaar. We hebben moeten inzien dat deze volumes... ...dat er behoefte is aan een andere aanpak. Een regeling die sneller, wendbaarder is... ...en beter is toegerust op de grote aantallen. En daarom komen we met een nieuwe regeling, het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. En wat houdt dat in? De nieuwe regeling voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten... ...in het geval van omzetverlies van bedrijven, dat is geleden vanaf 1 maart 2020. En we hanteren daarbij een maximum van 90 van de loonsom die wordt vergoed. En er zijn ook twee voorwaarden aan verbonden. Eén, dat geen personeel wordt ontslagen. En twee, dat de lonen worden doorbetaald. Want het gaat ons met deze regeling om de mensen. En wat betekent het voor de oude regeling? Die oude regeling wordt per direct stopgezet. Er worden geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen... ...en reeds gedane aanvragen in het oude systeem worden in het nieuwe systeem meegenomen. Een nieuwe aanvraag is niet nodig, wel kan om een aanvulling worden gevraagd. En ik wil hierbij de medewerkers van het UEV zeer erg bedanken... ...voor hun grote inzet de afgelopen dagen. De tweede maatregel die ik wil bespreken is de nieuwe maatregel voor ZZP'ers. Bij de grote groep ZZP'ers die ons land telt vallen momenteel harde klappen. Zij zijn op de arbeidsmarkt de frontlinie in geval van zwaar weer. En zij ervaren als eerste de gevolgen van de economische neergang die nu is ingezet. Over één ding geen misverstand. Ook deze groep willen, kunnen en zullen we niet in de kou laten staan. Daarom hebben we besloten een tijdelijke, versoepelde regeling in te stellen om zelfstandige ondernemers, onder ZZP'ers, te ondersteunen, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Maar wat houdt dat in? Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden via een versnelde procedure. ...een aanvulling krijgen voor het levensonderhoud. En deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum... ...en hoeft niet te worden terugbetaald. Het is een tijdelijke regeling als sluitstuk op de andere maatregel. Omdat de nood bij velen hoog is... ...is er bovendien sprake van versoepelde voorwaarden en een... ...en die versoepeling houdt in... ...er wordt geen partner- en vermogenstoets gehanteerd. Er vindt geen levensvatbaarheidsonderzoek plaats... ...en men hoeft niet achteraf terug te betalen. En deze versnelling houdt ook in dat we het binnen vier weken kunnen regelen... ...in plaats van de huidige dertien weken. En een voorschot is mogelijk. Maar ik wil nog wel dit kwijt. We hebben de tijd nodig om deze regeling netjes neer te zetten... ...juridisch kloppend en de uitvoering goed te regelen. Loopt u dus niet, niet, morgen naar uw gemeente. Wacht nadere berichtgeving af. We zijn keihard bezig en we houden u op de hoogte. Dames en heren, deze twee regelingen zijn bedoeld... ...als reddingsboei in een uitzonderlijk moeilijke tijd. Een tijd waarin de gezondheid voorop staat. Een tijd die inzet en offers gaat vragen van iedereen. Het gaat niet eenvoudig worden, ook met deze maatregelen niet. Dat wil ik benadrukken. We moeten daarin ook realistisch zijn. Maar dit kabinet zet er alles op alles om ondernemers, groot en klein... ...en alle mensen die bezorgd zijn om hun baan... ...zo goed mogelijk door deze crisis heen te helpen. Dank u voor uw aandacht en dan geef ik nu het woord graag aan Rob Koekstra. Dames en heren, het zijn uitzonderlijke tijden die om uitzonderlijke maatregelen vragen. De afgelopen jaren hebben we niet alleen veel geïnvesteerd in de samenleving, maar hebben we ook de overheidsfinanciën op orde weten te brengen. En dat hebben we gedaan om moeilijke tijden, zoals die nu zijn aangebroken, goed door te komen. Voor het kabinet geldt dat wij alles op alles zullen zetten... ...en zullen doen wat nodig is. We zullen de komende periode daarom vele miljarden ter beschikking stellen... ...om banen te behouden en ondernemingen overeind te houden. Voor zover er zorgen zijn over de kosten om alle gezondheidszorg... ...die nodig is in deze fase, wij zullen ziekenhuizen... ...verpleegkundigen en artsen hoe dan ook in staat stellen om hun werk te doen... ...en waar nodig per direct geld ter beschikking stellen... ...voor extra materiaal, voor mondkapjes, bedden en omscholing. En in aanvulling op de regelingen die mijn beide collega's hebben beschreven... ...bieden we ondernemers ook verlichting via de belastingen. Alle ondernemers krijgen de komende drie maanden uitstel om belasting te betalen. Dat geldt voor iedereen, van grootbedrijf tot zzp. De invorderingsrente wordt verlaagd van 4 tot vrijwel nul. En dat geldt voor de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting... ...de omzetbelasting en de loonbelasting. En eventuele verzuimboetes die zullen... ...niet hoeven te worden betaald. Ondernemers kunnen bovendien verlaging van de voorlopige aanslag... ...voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting aanvragen. Dames en heren, de maatregelen die wij nu nemen... ...zijn tijdelijk en buitengewoon fors. Waar nodig zullen we alle regelingen zoals we die zojuist hebben toegelicht... ...verder uitbreiden. Tegelijkertijd blijven we als kabinet ook realistisch. De periode die we nu met elkaar voor de boeg hebben... ...zal niet gemakkelijk zijn. Het is wel bij uitstek een periode waarin we het samen moeten doen... ...en waarin wij als kabinet alles op alles zullen zetten... ...om deze lastige fase gezamenlijk door te komen. Dank u wel. Dank u wel. Dan is het uh, nu de beurt aan u. Eerst even de live-uitzendingen, NOS. Um, ja, u heeft het de hele tijd over vele miljarden, meneer Hoekstra. Um, kunt u een indicatie geven van hoeveel geld er wordt vrijgemaakt voor deze crisis? Nou, als je optelt wat we uh, zo even hebben toegelicht en je gaat ervan uit dat, dat, dat daar substantieel gebruik van wordt gemaakt, ja, dan zal je het hebben over uh, tientallen miljarden, ik denk 10 tot 20 miljard uh, alleen al in het komende kwartaal. Maar heel veel is natuurlijk afhankelijk uh, van de groep ondernemers uh, die zich aandient. Koolmees heeft zojuist al gezegd... Uh, ...vorige week vrijdag stond de teller aan het einde van de dag op 5.000. Nu staat hij op 40.000. Ja. Ja, als dat er zo meteen uh, 80.000, 120.000 en ga zo maar verder zijn... ...dan betekent dat dat die regeling ja, nog veel meer miljarden zal kosten. Maar wat ik erbij wil zeggen is uh, dat die regeling dus geen cap kent. We zullen daar gewoon doen wat nodig is om banen te behouden... ...en ondernemers deze lastige fase te laten doorkomen. Vraag vraag meneer Koolmees. Um... Die werktijdsregeling voor ondernemers is nu overvol, de website ligt eruit. Waar kunnen ondernemers nu terecht uh, voor hulp? En hoe lang duurt dat tot ze die hulp krijgen? We zijn heel hard bezig, met mannenmacht bezig, om een nieuwe regeling uh, te maken. Uh, om het zo snel mogelijk ook in ja, een soort juridische tekst vast te leggen. En dan uh, de uitvoering open te zetten. Uh, ik heb net gezegd in mijn, in mijn, in mijn uh, toespraak dat we... Uh, zo snel mogelijk nieuwe berichtgeving gaan doen, zo snel mogelijk helderheid gaan geven voor die ondernemers waar ze terecht kunnen. Wat sowieso geldt, alle aanvragen die al zijn ingediend voor de werktijdsverkorting blijven uh, bewaard en worden toegevoegd aan de nieuwe regeling. Maar er zit wel een tijdslimiet op, dus het uh, gaat wel sneller. Want ondernemers zeggen, het moet nu gebeuren. Maar... Ja, we zijn heel hard aan het werk, het moet heel snel gebeuren. We weten, de urgentie zien we echt. En daarom moeten we ook een nieuwe regeling maken... ...om dit sneller uh, uit te kunnen voeren dan de huidige regeling kan. Ja, hetzelfde voor zzp'ers die nu zitten te kijken. Waar moeten die terecht? Daar heb ik ook van over gezegd, uh, wacht nadere de berichtgeving af. We, voor beide regelingen geldt dat ze ingaan op 1 maart 2020. Dus ook met terugwerkende kracht. ...van invloed zijn, dus ook uh, inkomen kunnen bieden aan mensen die al, nu al worden geconfronteerd met, met omzetverlies. Uh, uh, we zijn nu de regelingen met mannenmacht aan, aan het maken. Zo snel mogelijk helderheid, zodat ook dan duid, duidelijkheid is waar je terecht kunt om je uitkering aan te vragen. Maar ga je nou niet morgen aan het loket melden, want dan is er nog geen regeling. We zijn hard aan het werk en zo snel mogelijk proberen we duidelijk, duidelijkheid te geven. Meneer Kolmijs, aanvullend uh, daarover. Want u zei al, het kost enige tijd uh, om een regeling voor ZZP'ers op te tuigen. Mensen die nu al in de problemen zitten en misschien nu al denken: hoe moet ik rondkomen, wat, wat zegt u tegen die mensen? Wat kunnen die mensen doen? Ja, dat is heel erg ingewikkeld. Dat zie je ook vandaag al bij de gemeente. Dat er heel veel mensen zich bij de loketten melden. Daarom zijn we nu zo heel hard aan het werk met zo'n nieuwe regeling. Nou zetten we alles op alles om de bevoorschotting, bijvoorbeeld zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Uh, ...maar we zijn nu een aantal dagen, dag en nacht, bezig om zo'n regeling te maken. Heeft u even geduld. Zodra wij meer nieuws hebben... ...gaan we dat melden op onze website en dan wordt het duidelijk waar u uh, zich kunt melden. Alles is erop op, op, op ingericht om zo snel mogelijk helderheid te geven... ...en ook uh, uh, over te kunnen maken. Dus dat, daar, daar zijn we dus dag en nacht mee bezig. Ja, meneer Hoekstra, u zei al, uh, deze regeling uh, kost al uh, tientallen miljarden. Dit is voor een beperkte uh, tijd. We weten niet hoe lang deze coronacrisis gaat duren, hoe lang het land stil ligt. Hoe lang is dit vol te houden? Nou, het is natuurlijk glashelder dat, we, dat er ons nu alles aan gelegen is om te zorgen dat mensen hun banen behouden en dat ondernemingen overeind blijven. En we hopen natuurlijk met z'n allen dat we met een aantal weken en een paar maanden dat we dan die overbrugging kunnen bieden naar een fase waarin we uh, weer echt vooruit kunnen kijken. Maar dat weten we niet zeker. Dus deze regelingen zijn tijdelijk. Waar nodig hebben we natuurlijk de mogelijkheid om die te verlengen. Maar als je in een heel ander scenario terecht zou komen... Uh, ...en je nog uh, ook de tweede helft van het jaar uh, met, uh, zeg maar in deze uh, noodsituatie verkeert... Ja, ...dan zullen we natuurlijk opnieuw de bakens moeten verzetten. Wat bedoelt u daarmee? Is het denkbaar dat u uh, dat bedrijven niet meer kunt stutten... ...en dat bedrijven wel degelijk failliet gedaan omdat u het niet meer kunt betalen? Kijk, voor de goede orde, zelfs met al deze maatregelen, zal het voor veel bedrijven... ...en ook voor veel mensen in Nederland echt een lastige fase worden. Daar moeten we denk ik gewoon heel realistisch over zijn. We gaan alles op alles zetten om iedereen zo goed mogelijk deze fase uh, door te helpen. Maar we moeten ook eerlijk zijn, ja, dit gaat pijn doen, dit gaat uh, piepen en kraken... ...en we kunnen niet uitsluiten, ondanks alles wat we doen... ...dat er ook ondernemingen zijn die uiteindelijk uh, dit niet uh, weten voort te zetten. Meneer Koolmees, um, u zei bij de werktijdverkorting uh, was de uitvoering een probleem. Hoe kunt u verzekeren dat bij dit noodfonds dat geen probleem is? We nou, hebben dus afgelopen weekend uh, uh, ook contact opgenomen met het UWV. De werktijdverkorting wordt uitgevoerd door het ministerie van Sociale Zaken. En normaal gesproken gaat het dus over 100 of 200 bedrijven per jaar. Nu hebben we te maken met 78.000 aanvragen. Het is helder dat uh, wij dat niet kunnen. Dus we hebben hulp gevraagd van het UWV. ...daar is het weekend hard doorgewerkt om een nieuwe regeling te maken... ...die ook uitvoerbaar is, uh, uh, maar dat betekent wel dat zo zeggen, uh, de regeling goed moet worden uitgewerkt... ...moet worden gepubliceerd, zodat ondernemers weten uh, waar ze recht op hebben... ...wat ze kunnen aanvragen. Uh, dat gebeurt heel snel, zodat daarna zo'n grote uitvoerder als de UWV... ...waar natuurlijk uh, 18.000 mensen werken die gewend zijn aan grote processen... ...dat die dat ook snel kunnen gaan uitvoeren. Dus daarom zei ik ook in mijn speech... Ik ik ontzettend dankbaar ben voor alle hulp van de medewerkers van het UWV dit weekend... ...om zo snel mogelijk zo'n grote regeling uh, klaar te kunnen zetten. Ja. Meneer Wiebes, u zei al ongelukkige uitspraken afgelopen weekend over zzp'ers. Had u daar ook iets goed te maken? Nou, we hadden toen natuurlijk uitgebreid uh, al uh, voorbereidingen van regelingen... ...maar omdat de uitvoeringsvarianten daarvoor nog niet helder waren... ...en dus ook de vormgeving, kon ik niks zeggen over waar we mee bezig waren. Uh, en als je niks zegt over waar je mee bezig bent... ...dan denkt iedereen dat je niks aan het doen bent. Uh, dus dat had een stuk handiger gekund. Meneer Hoekstra, laatste vraag. Um, wat willen jullie vandaag uh, uitstralen? Gaat het hier om het vertrouwen, vertrouwen. Uh, ja, vertrouwen uh, um, ondernemers... Uh, werknemers. Wij laten jullie niet vallen. Wat is wat jullie hier vandaag willen zeggen? Nou, dat we als kabinet uh, echt alles zullen doen en bereid zijn om heel ver te gaan... Uh, ...zie het pakket aan onorthodoxe maatregelen. Uh, zie ook de, de, de enorme bedragen die daarmee uh, gemoeid zijn... ...en die we heel nadrukkelijk uh, richten. Natuurlijk in allereerste plaats op de ziekenhuizen. Daarnaast, op al die mensen die een baan hebben en die zich afvragen... ...heb ik die baan over een paar maanden ook nog, en op alle ondernemingen. ...van heel klein, zzp'ers, tot mensen met een paar mensen in dienst... ...of ondernemingen met een paar mensen in dienst en de hele grote bedrijven... ...want de problemen zoals onze ondernemingen die tegenkomen... ...die zitten over de volle breedte. Oké, okay. Hoekstra, Gaat dit een kosten van de staatsschuld? Ja, dat is onvermijdelijk. Uh, uh, dit is echt een uitzonderlijke situatie, zoals ik net zei... Uh, ...die ook vraagt om uitzonderlijke maatregelen. En ...we verkeren in de gelukkige omstandigheid dat we de afgelopen jaren... ...omdat het zo goed ging met de economie, omdat er zoveel Nederlanders aan het werk waren... ...dat al die Nederlanders ervoor gezorgd hebben dat we het geld hadden om te investeren in de samenleving... ...maar dat we ook de staatsschuld naar een, een buitengewoon laag punt hebben weten terug te brengen. En dat geeft ons de buffer um, om nu ook die investeringen te doen... ...die we net met z'n drieën hebben beschreven. Nou, is het wel zo dat uh, u beiden met een investeringsfonds uh, was uh, gekomen... Tenminste daar zou deze maand wat meer duidelijkheid over komen. Dat zou uit hetzelfde potje gefinancierd uh, worden. Gaat dit dan ook ten koste van het investeringsfonds van jullie twee? Nee, daar zullen we later op terugkomen. We vinden echt dat in deze fase gewoon we alles op alles moeten zetten... ...om, uh, deze, om zo goed mogelijk door deze crisis heen te komen. Daarom ook het hele brede en ook, uh, ook zeer forse pakket... ...wat we op tafel hebben gelegd en dat betekent dat we onvermijdelijk... ...aan een aantal andere kabinetsplannen uh, aan deze, in deze paar weken niet toekomen. Dus daar zullen we u uh, en uiteraard ook de Kamer op een later moment over informeren. Je kunt nu, no nu nog niet zeggen ten koste van wat het gaat. Nee, ik denk dat voor ons drieën geldt, uh, voor al onze medewerkers geldt... ...voor de mensen bij de Belastingdienst, bij het UWV, voor iedereen geldt... ...dat wij de afgelopen periode gewoon ja, 24 uur per dag bezig zijn geweest met onze grootste zorg... Hoe helpen we onze mensen deze lastige fase door? Hoe helpen we onze ondernemingen deze lastige fase door? Nog één vraag, want um, het gaat om vele, vele miljarden. Ja. Um, is het eindig? Is er een soort van. Hoe lang kun je het volhouden? Nou, wij kunnen in ieder geval. Wij hebben de ruimte, we hebben ook de budgettaire ruimte. En we hebben bovendien ook het commitment van het kabinet. Uh, ...om hier echt alles op alles te zetten. En daarom is dit pakket ook zo fors, omdat als veel ondernemingen dit nodig hebben... ...als veel zzp'ers dit nodig hebben, ja, dan zullen we ook daar um, uh, ten volle aan tegemoetkomen. Tegelijkertijd is duidelijk dat we dit... ...dit gaat zeker lukken de komende weken. Dit gaat zeker lukken voor een periode van drie maanden. Zo nodig ook nog langer. Maar als die crisis onverhoopt heel veel langer duurt dan we nu denken... Ja, ...dan zullen we op een gegeven moment opnieuw de bakens moeten verzetten... ...maar ter geruststelling, wat we nu doen, is buitengewoon fors... ...en daarmee kunnen we echt de komende periode goed vooruit. Dat snap ik, maar ik wil toch nog even proberen hoeveel langer. Dus drie maanden of langer, maar hoeveel langer? Nou, zeker nog een groot aantal maanden daarna... ...want uh, die ruimte, die hebben we uh, in ieder geval... ...als je kijkt naar de, de Brusselse begrotingsregels... ...maar ook daarvoor zal gelden uh, dat we daar uh, maximaal flexibel mee om kunnen gaan. Daar heb ik uh, afgelopen uh, vergadering gisteren... ...bij mijn Europese collega's ook op aangedrongen. Natuurlijk niet in de eerste plaats voor een land als Nederland... ...wat er qua overheidsfinanciën buitengewoon goed voor staat... ...maar juist ook als je kijkt naar die landen die veel grotere problemen hebben... Uh, ...en ook al hadden voor de coronacrisis. Is hier eigenlijk wetgeving voor nodig vanuit de Tweede Kamer, tot slot? Ja, wij zijn nu aan het kijken voor welk deel van de regelingen de wetgeving nodig is. Uh, daar hebben we de Kamer inmiddels ook over bericht. Dat zal betekenen dat we met uh, uh, subletoren begrotingswetten komen... ...voor een deel van het pakket zal geen wetgeving nodig zijn... Eh, ...omdat we dat op een andere manier kunnen vormgeven... ...maar dat zullen we per maatregel zullen we aangeven waar het wetgeving betreft... Eh, ...en waar we het op een andere manier kunnen organiseren. Wie, mag ik nog een vraag stellen? Vooraan. Uh, ik heb nog één vraag over die zzp regeling meneer Koolmees. Want één ding is, men, ik begrijp, het moet allemaal nog worden uitgewerkt... ...maar ik begrijp, het is een gift, het is ook niet uh, later terug te vorderen... Maar... Betekent dat dan dat elke ZZP'er straks bij de gemeente kan aankloppen om ondersteuning? Ja, dat is dus wel de kern van de regeling. Uh, uh, het moet namelijk makkelijk uitvoerbaar zijn. Het is een tijdelijke regeling voor een periode van drie maanden. Dat is het, het andere deel van het, van het pakket. Uh, het is een inkomensondersteuning tot het sociaal minimum... ...juist om de huur te kunnen betalen en zou zeggen, de boodschappen te kunnen, uh, te kunnen betalen. Uh, uh, en alle toetsen die er normaal gesproken bij zitten, dus zoals een partnertoets... Uh, of, een, ...of een levensvatbaarheidstoets, is dus of jouw onderneming levensvatbaar is op de langere termijn... ...laten we voor deze periode achterwegen, want het is echt bedoeld... ...net als overigens de andere regeling die bedoeld is om de lonen gewoon door te betalen... ...in deze uh, periode, ook al is er geen omzet voor de bedrijven... ...is echt bedoeld als inkomensondersteuning in die korte periode voor alle werkenden in Nederland. Dat is eigenlijk de vergelijking die, uh, die je moet maken. Maar het is toch niet de bedoeling dat de 1 miljoen zzp'ers straks een bijstandsuitkering krijgen? Nee, dat was niet de bedoeling, daarom is het ook een inkomensaanvulling. Als mensen gewoon inkomen hebben en gewoon omzet maken... wat gewoon de opdrachten doorgaan, die zijn er gelukkig ook, laten we het ook uh, zeggen... Uh, ...die komen natuurlijk niet voor deze regeling in aanmerking. Uh, het is over inkomensonderstelling. Maar er zijn ook heel veel mensen, en die signalen heb ik natuurlijk ook al gekregen... ...die nu gewoon van de een op de andere dag geen opdrachten meer hebben. Ja. Bijvoorbeeld omdat ja, de horeca dicht is of de, de, de podia, uh, de kunst en cultuur, uh, de musea dicht zijn. Uh, en die hadden bijvoorbeeld allerlei voorstellingen gepland... En uh, ...die omzet vervalt en die mensen moeten toch eten en moeten toch de huur betalen. En daar is deze regeling uh, voor bedoeld. Deze mevrouw, het midden van de zaal. Hallo. Ja, ik had nog, toch nog één vraag over die ZZP-regeling. En uh, geldt die ureneis uh, ook voor die ZZP'ers of heeft u dat ook laten varen? Ja, zit in, in de regeling die we nu hebben gemaakt zit wel een ureis. Als u daar meer over wil weten, moeten we straks even apart doen. Want er is namelijk een, een, een heel boekwerk met, uh, met, met juridische teksten beschikbaar uh, uh, straks. Zullen we het even uh, aan marge doen? Oké. Okay. Maar is het 25,5 uur? Ja. En uh, als tweede voor de flexwerkers. Um de loondoorbetaling, dat geldt ook voor oproepkrachten en flexwerkers. En maar uh, hoe, hoe is dat precies uh, ingeregeld? Ja, daar hebben we gisteren, de heer Wiebes en ik, hebben gister, uh, gesproken met uh, uh, Hans de Boer en Han Busker uh, de, van de Stichting van de Arbeidsvakbonden en Werkgevers. Uh, die hebben ook ons een brief gestuurd uh, afgelopen weekend. En de regeling die we nu hebben neergezet voor de, voor de doorbetaling van de lonen, zal maar zeggen, is ook gericht op de flexwerkers of de mensen met een nul-urencontract. Dus ook. Bedrijven die mensen op een flexcontract hebben of op een -uren contract urencontract komen voor die tegemoetkoming in de langkosten voor die 90%. Het is juist bedoeld ook om bedrijven als het ware. die flexwerkers door te betalen in deze lastige periode. Dus 90% van die kosten wordt vergoed door deze regeling. En dan had ik nog een, uh, een vraag voor uh, meneer Hoekstra: um, Heeft u nog plannen voor KLM? Maar nou, wij zullen bij KLM, heb ik eerder deze week ook gezegd... ...zullen we ook echt alles doen wat nodig is. Um, en eh, KLM, eh, indirect Schiphol, maar natuurlijk die hele luchtvaartsector... Eh, ...verkeert op dit moment in een existentiële crisis. Want heel veel luchtvaartmaatschappijen over de hele wereld... ...die zien 70 opdrogen. drogen. Dus dat betekent dat daar ja, er ook eh, vrijwel acuut een groot probleem is. Uh, ...dat de regelingen zoals we die hebben en zoals Koolmeisje net beschreven heeft... ...dat die dus ook voor hele grote bedrijven, zoals KLM, uh, beschikbaar zijn. En daarnaast ben ik in gesprek met uh, mijn Franse collega... ...met uh, de CEO van Air France KLM, de groep... ...en uiteraard ook met KLM zelf over wat er nodig is uh, en uh, uh, hoe wij kunnen helpen. En wat zijn uh, daar uh, voorlopig uitgekomen? Uh, ik weet dat de Le Maire heeft over nationalisatie, de nationalisering van, van uh, bedrijven in nood in Frankrijk. Ja, ik vind het uh, verstandig om die gesprekken echt uh, af te maken in de binnenkamer. Uh, maar ik wil herhalen dat we uh, uh, alles op alles zullen zetten om uh, deze luchtvaartmaatschappij. ...die zo vitaal is voor de Nederlandse economie... ...samen met die luchthaven die ook zo vitaal is voor de Nederlandse economie... Uh, ...om die een goede toekomst te bieden. Oké, okay, ik zie dat er geen uh, nieuwe vragen zijn. Dan dank ik de heren en dan dank ik u voor uw komst. Dank u wel.